Joyce! Ho, oh, Joyce, kijk eens Joyce! Hé, hey, Joyce! Hey, Black Jack! Kom eens, Blackjack! Hé, hey, Black Jack! Oh, en die kant. Oh, Black Jack! Hé hey, Joyce, kom maar Joyce! Nou Annabelle, ik geef je een heel kleintje dan. Een kleintje voor een kleintje. Hé hey, Tjus, kom bij Kom maar, Tjus! Ho Jos! Hé, hey, Blackjack, Kijk eens, Blackjack. Jack! Ho Tjus! Oh, Annabel. Nu is bijna alles op. Hey. Oh, Blackjack. Ik ga eerst het water doen. Goed. Hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Hey, Blackjack.